welkom bij iedereen kan haken we gaan vandaag een boordsteek of een ribbelsteek maken um, het zijn eigenlijk gewoon relief het lijkt, uh, het lijkt ge gebreid maar het is echt gehaakt even inzoomen um, ik heb deze boordsteek aan een uh, aan een sjaal gehaakt en ik heb een beginstukje gemaakt zodat je kan zien hoe dat dit gaat gebeuren of hoe dit moet um, ik heb gewoon een klein lapje eventjes gemaakt van de andere waaiersteek die ik al uitgelegd heb het handigste is um, om te beginnen met een opzetlus En dan pak je je werk eigenlijk um, aan de onderkant of aan de zijkant, maakt niet uit. Als je maar begint netjes in een hoekje. Ik heb even die opzetlus gepakt om aanhechting te maken. En dan zet je even vast met een halve vaste. Kijk, en dan heb je al een beginnetje. En omdat je stokjes moet maken, begin je eerst met drie lossen. Dit is dan een dat mee als een stokje en dan ga je deze rand in haken als boord en dan pak je omslaan je pakt het eerste steek en je maakt daar een stokje op en dan pak je de tweede steek de tweede steek pakken dat dit nogal een dit was de eerste rij van de wafelsteek maar goed ik pak deze waar die twee stokjes in zitten dit deze ingang of deze steek en dan ga je weer verder dit zijn in 1 2 3 die kan je dus ook gewoon in deze opening zetten en dan in deze opening. Het gaat om het systeem. Hè? Dus dan pak ik drie stokjes. 1, 2, 3. Als je hem gewoon door zeg maar door de lus haalt dan zit hij ook heel stevig. Dan pak je hier weer die middelste van die wafelsteek. Het maakt eigenlijk niet uit. Als je maar een rand stokjes haakt. Eerst gewoon een rand stokjes haken. Ik heb gekozen voor drie, 1, drie, één, dus het is drie, drie, één, drie, dus het is de oh, en weer 1, deze, en weer 3, weer één. en om dit de zijkant is, dan kijk ik heel even, hier zat er 1 tussen, pakken we er één op het beginstokje. Dat is een beetje lastig. Om weer naar boven te werken pak je weer drie lossen. En dan keer je het werk kijk je hebt al een hele rij gemaakt nu met stokjes om die uh, boordsteek te krijgen of die ribbelsteek of hoe je het noemen wil ga je relief stokjes maken pak je de je steekt hem achter het stokje in en je gaat achterlangs omhalen en je werkt hem af als een gewoon stokje ik pak nu nog een voorste relief stokje dan heb je twee relief stokjes gemaakt omslaan nu ga je naar de achterkant pak je hem in het begin is het altijd even wennen nou, En nog één aan de achterkant. Dan ga je weer een aan de voorkant. En nog één aan de voorkant. En zo krijg je al het idee van de boordsteek. je goed een beetje een, een stokje uitrekken zodat je een beetje ziet wat je aan het doen bent omslaan achter het stokje door en je werkt hem af als een gewoon stokje Dan we de voorkant 2 de achterkant. Beginnen is altijd eventjes een beetje voelen welk dat je het stokje goed te pakken hebt, maar je moet er gewoon een beetje mee oefenen. Nou weer voor. die eerste drie lossen zeg maar daar doe je net alsof dit ook een stokje is en je eindigt de toer en je begint weer met drie lossen dan keer je het werk en je begint er al op te lijken en dan zie je dat deze aan de achterkant liggen dus die pak je ook weer Maar deze doe ik dus fout even uithalen deze ligt aan de achterkant en dan pak je hem ook weer aan voor terug zodat hij achter blijft liggen